De awardshow was al vanaf moment 1 eigenlijk een van de meest ja, grootste uh, initiatieven rondom de, het Feet Festival. We zagen ook dat uh, de makers, de YouTubers en de Instagrammers ook steeds meer bezig waren met talenten die je ook op het podium kon neerzetten. En uh, daarom uh, maakten we die stap puur een ja. awardshow. In 2019 is onze volgende editie op 23 maart, dan gaan we naar de AFAS toe. Met het aantal uh, stemmen, voor mij 850.000 stemmen, daarmee de grootste publieksprijs van Nederland zo'n ja. Thank you.